Hey. Op de grond. Ja, je hebt nog. Hey. Kipjes. Alle drieën bij de wei. Hey, kom eens. Hee, badje, kom eens, badje. Hee, jij mag ook in. Nee hoor, <laughs> een paar woordens geeft niets. <laughs> alleen, alleen badje die. Oh, daar is badje. Kom eens. Kom eens, nee. Ja, dat had ik net gevraagd. Ah. Kom eens, kom eens! Nee. Oh, ze liet iets vallen. Ja, ja, daar ligt het. Voor van van, uh, van, van die andere, ja. Ik heb een kijkje bij de baas, hè? Oh, die heeft een tikje in de neus. Wat? Die heeft een tikje in de neus gehad. Oh. Dat is best oud, ik dacht 22. Nee, nee, nee, die is aan. Uh, die mag 31 worden. Is, uh. Ja, Hey! Ja. Oo! Oh. <laughs> oh. Hoe! Je mag een klein hap. Kijk eens! Kijk eens! Hé! Hey. Een prammetje, of eh, uh, ja. een badje bedoel ik. Hé, hey, badje, kom eens! Hé, hey, kipjes! Oh. Oh. Jij wil nog meer, ik heb nog wat, meer. Nog meer wat. Hey. Kom eens! Badje, kom eens! Badje, moet ik hem gooien, Badje? Oh, Badje, oh, je bent te bang. Hé! Hey. Hé, hey, Badje, kom eens. Kom eens. Kijk eens. Oh, laat je hem vallen. Ik pak hem. Kom maar. Deze mag jij. Kom maar. Hé. Hey. Hé hey, Bartje. Hé. Hey.